Wat doen wij thuis om energie te besparen? Wat doe ik thuis om energie te besparen? Gewoon een, wat dikkere kleding aan. We zetten s'avonds de verwarming om 9 uur al lager. En we hebben zonnepanelen. Uh, minder lang dusen. Een tijdje geleden hebben we de spouwmuren geïsoleerd. Al het glas laten vervangen. We zien dat ook weer terug op de energierekening. Het douchen doen we niet meer dan nodig. We zijn aan de slag gegaan bij Kringlopen en hebben dik vesten gekocht. We kijken televisie met hè, lekker dekens om ons heen. Al met al is mijn huis goed geïsoleerd. Ik heb ledverlichting aangebracht. We hebben afgelopen winter ook minder gestookt. En daarmee hebben we ook redelijk wat energie bespaard. Dus wat dat betreft denk ik dat we behoorlijk wat CO2 uitgespaard hebben.